Jij bent weer op leeftijd, wat dan? Ja. Vandaag sta ik voor 100 dagen 100 banen in Epen en ben ik IG-verzorgende bij een oudere organisatie. Een goedemorgen. Goedemorgen, ik ben Lonneke. Ik ben Jan -Jaap. En jij bent IG-verzorgende. Ja. Je hebt iets in je hand. Ik heb een jasje voor je, die moet je aan. Waar staat IG-verzorgende voor? Verzorgen individuele gezondheidszorg. Waar gaan we mee beginnen? Het is nog een beetje puinhoop, dus dat gaan we even, even opruimen. opruimen. Oké. Okay. Ik zou mijn benen lekker laten liggen als je ogen dicht doet. Doei, doei. Wat vind je het allerleukste van je werk? Klinkt misschien een enorm cliché, maar het is de omgaan met mensen. En dat is geen dag hetzelfde, maar dat vind ik heel erg leuk. Nog dat het je vaak persoonlijk geraakt? Maar vooral mensen die waar je aan hecht mijzelf als persoon, als Jan-Jaap, kan ik niet wegnemen. Nee. Dus soms raakt het me omdat het gewoon iemand is waar ik van ben gaan houden. Het maakt het ook wel minder lastig, zeg maar, als, als mensen zelf graag willen. Mensen die gekluisterd zijn aan een stoel, of niet meer goed kunnen zien, of kunnen horen, of uh, voelen. Daarvoor is het voor heel veel mensen heel erg lastig. Ja. Ja, maar dus, ga je bijvoorbeeld ook ooit met de mensen dan lekker naar buiten wandelen? Ofzo? Ja. Eigenlijk wel te weinig. Dat, dat, dat zeg ik wel eerlijk. Dat zouden we meer moeten doen. Even een stukje wandelen. Het is lekker weer. Dus... Alles klaar? Het is heerlijk buiten. Ja. Ik kom helemaal niet buiten de laatste tijd. Dus wel goed dat ik het aan heb. We hebben de sleutel. Ja. Je merkt het door de, hoe zij in het leven staat. trekt ze je gewoon naar je toe. Ook al hoef ik niks bij haar. Ik loop elke dag van de zorg. Als ik er ben, loop ik altijd even naar haar. Oh, maar wat wil je voor smaak, He, er genoeg in de portemonnee zitten? Daar staan we hier voor apen, zegt ze, dat is 18,95 en dan zeggen we, oh we hebben maar 8 euro. Ik zeg genoeg in. Nou dankjewel hè. Ja, IG verzorgende ben je natuurlijk niet zomaar. luisteren, sociaal zijn. Empathie, hard kunnen werken. Leefkundig onderleg. en liefde. Ja, liefde, ja, want dat geef je echt wel aan de mensen, Het is heel mooi om te zien. En dat we een ijsje kregen. Dat was ook leuk vandaag. Mooi hoor je ja. Nee, ik hoef niet nog een ijsje. Wat mij heel erg raakt is dat deze mevrouw mij vertelde van... ...ja, weet je, er komt een dag dat je of er niet meer bent... ...of je bent net zoals ik als laatste over. En dat zet je wel aan het denken. Van ja, weet je, op een dag zijn we allemaal oud. En wie zorgt er dan voor ons? En dat zijn dus IG-verzorgers zoals Jan-Jaap. En als iedereen voor ons zou zorgen zoals Jan-Jaap dat doet... ...dan uh, zou ik het in ieder geval een stuk minder eng vinden om oud te worden.